Boop mm boop. -hmm. En eigenlijk is, is dat de bottleneck van een goede social media strategie. Dat je zorgt dat je het intern goed op orde hebt. Ik heb dat zelf ook gezien. Ja. Dat het lastig is om ja, is lastig. mensen daarin mee te krijgen. Ja. Te overtuigen dat dit ja. echt...